Goedemorgen. het is maandagmorgen en ik vertrek vandaag naar Draguignan. Ik ga naar uh, Aylita, Aylita Ikshanovo, dat is mijn pianolerares. het uh, gedurende een aantal jaar geweest. Um, dan heb ik een tijdje geen les meer gevolgd, uh, omdat ik gitaar wilde leren en ook nog in het koor zat. Dus ik had er eigenlijk niet zoveel tijd voor, ik ben ik blijven piano spelen en ik sta hier nu bij mijn uh, geliefde plekje in Vidoban. Kijk zie je zomaar? Nou, en dat is mijn, uh, mijn cabalon. even kijken kijkje binnen nemen. Oh, kijk eens, zie. niet te geloven zeg. Niet te geloven. Niet te geloven. Zo'n klein lampje. Wel wel, wel wel wel. Jammer dat het dakje ondertussen is ingestopt. dat vind ik echt leuk. Het is september. De druiven die zijn uh, heel goed rijk. De meeste druiven zijn alle. Want de vandaan periode is eigenlijk nu net afgelopen. Het is uh, de eerste week, de eerste twee weken van september. Ze zijn ook vroeger begonnen deze keer. Dus uh, nou, ik heb toch een, uh, mijn tweede piano bij me, ik weet het nog nooit. Wat we vandaag gaan doen met uh, Ailita. Maar van in ieder geval. Eens kijken wat we eraan kunnen doen om ons nog een stukje verder te brengen in de wedstrijd Spelen het hard. En het concerto van Brahms dat ik nu in de vingers begin te krijgen, het is ongelooflijk. Ik had nooit gedacht dat ik dat van buiten zou leren, die eerste 17 bladzijden nog. Maar het is zover, ik kom erop aan om ja, nog met veel meer emotie te spelen, veel meer uh, gevoel, uh, zonder fouten, uh, uiteraard, dat komt vanzelf wel. Maar ik ben echt heel trots dat ik uh, zover ben. En uh, bon. we hebben nog uh, drie weken de tijd om een paar video's in te sturen, die komen eraan. Volg me en uh, we gaan het halen jongens, we gaan het winnen. Tot straks bij Aielita. Kijk hier, even kijken, mijn pianootje hier. Gat hem op en wat moeten we dan doen: die Fa die blijft Precies, ja, denk ik. Ja, dat is Nee, ik ben de eerste man van boven. Oh, ben nog steeds ben dan, echte ja, echte. Oh. de eerste Dat laatste akkoord om dat te vinden, dan moet ik nu dus si, fa, si en dan geleidelijk naar de do. Ja. En dan moet ik dat erbij spelen. En dan komt de oom